Ik vond het best goed foutje van mij. Hoorde je dat? Ja, nee. Nou, dat is niet erg. Ik had ook wat foutjes. Yes. Uh, ik heb in ieder geval zoveel optredens gedaan. Ik vind het niet meer spannend, maar ik weet niet hoe het voor jou was. Ja. <laughs> ja, nee, Ik vond het best wel spannend. Ik ben Daniel. Ik ben 12 jaar. En ik speel bij de Spy Spyband. Ik ben Luc Dekker. Ik ben 17 jaar. Uh, ik speel ook bij Spy Band En ik uh, ga vandaag samen met Daniel spelen op de Canadese begraafplaats. Ik was al heel vaak in uh, Schotland geweest en je ziet het uh, instrument daar overal, ook bij de Edinburgh Tap toe. En uh, toen wou ik eigenlijk al Doedelzak gaan spelen. Rond de zesde ongeveer zag ik een filmpje van Donald Duck waar het in voorkwam. En dat vond ik toen heel mooi en uh, zodoende ben ik uh, begonnen op mijn negende. Op een moment geef ik Daniel het meeste les inderdaad. Dus, uh, tijdens de coronatijd gewoon uh, online en uh, nu het weer kan uh, gewoon weer één uh, op één. Uh, je hebt hier zo het mondstuk, daar blaas je lucht in de zak. En als er dan genoeg lucht in zit, dan kan je met je arm eronder proberen te knijpen. En dan komt de lucht er via hierzo. Of hierzo komt het in de chanter of de drones. Dit is de chanter, dan maak je de melodie mee. Met alle gaatjes als je die dan dicht houdt. En hierzo komt eigenlijk uh, de grond, het grondgeluid komt hieruit. Het is best wel moeilijk, maar eigenlijk kan iedereen het leren. Omdat als je maar genoeg doorzettingsvermogen hebt, dan kom je daar uiteindelijk wel Voornamelijk heb ik uh, optredens met de band en dan uh, spelen we ook competitie, wedstrijden. En uh, we spelen grote optredens als de muzikshow. En uh, nou ja, af en toe ook op een herdenking, maar ben nog nooit op zo'n grote geweest. Het is een hele eer om hier te spelen, omdat hier zoveel mensen liggen die voor jouw vrijheid hebben gevochten. Doedelzak werd vroeger in het uh, Schotse leger uh, gebruikt om de uh, vijand te imponeren. Er zijn ook heel veel doedelzakkers overleden, dus als je dan met een doedelzak uh, daar zo'n eer aan kan brengen.